De greens is een geweldig product om je immuunsysteem een boost te geven, waardoor je meer energie krijgt. Het bevat namelijk groenten, fruit, algen en probiotica. Daardoor is het een hoge bron van vitamine en mineralen. Door de algen werkt het ontgiftend om ons lichaam te ontdoen van afvalstoffen. De probiotica zorgt voor een goede balans in de darmen, waardoor we een mooie en stralende huid hebben. En door de hoge concentratie vitamine C zorgen we voor een goed immuunsysteem en het behoud van collageen, waardoor onze huid stevig blijft. Eén schep is te vergelijken met 500 gram groente en fruit. Nou, en hij is ook heel makkelijk te gebruiken, want je kunt hem gewoon toevoegen aan een glas water, een smoothie of aan je yoghurt. Hij is nog super lekker ook nog.